Wat moet ik doen, de tijd is weer gekomen en mijn vrienden staan weer met z'n allen klaar. Het liefste trek ik ook mijn rood-wit-gele jasje aan. Maar ik moet nog voor je zorgen, James. zetten. Want ik wil dansen, feesten, stampen, maar wie past er dan op jou? Ik ken niemand die dat kan. Als ik al ben ik geen supervrij. Maak jij je maar geen zorgen. Veel plezier en ga maar gauw. Al ben je EMZ. Door mij altijd bezet. De tijd is nu. My name is... Gevoel vol schuld, misschien wat vreemd Hey, je moet nu echt vertrekken De Polonen Feesten betaalt altijd bezig, hij lijkt afwezig. En maar geen tijd om met mij af te spreken. Ze dus blijkt maar niet vanzelfsprekend spreken. Dus laten we samen een eentje nemen. Bouwen vandaag een gezellig feestje. Eentje die we nooit meer vergeten.